Hallo, ik ben Melissa van Voorneels en ik ben nu die nieuwe contactpersoon voor de regio Limburg. Vanaf nu kan jij dus met al die vragen bij mij terecht en ik ga ook je zeer graag verder. Ik hoop je heel snel te kunnen ontmoeten. Tot dan! Bye.